Hoi. Ja. Waarom zien jullie er zo uit? Nou omdat ik gewoon Elsa ben. En ik ben Anna. En wij zien er altijd zo uit. Ja. En ik heb ook nog Olaf meegenomen. Kijk maar. Zie je dat? Dat is Olaf. En Sven. Sven hebben we erbij. Ja? Ja. En uh, hoe vaak heeft u op je dagse gelopen? Dit wordt de twintigste keer. En voor mij de veertiende. En uh, zijn jullie... Elk jaar zo gegaan? Nee, we zijn elk jaar wat anders. Verleden jaar waren we cupcakes, en het jaar daarvoor waren we madeliefjes, en het jaar daarvoor waren we prinsesjes, nou zo kan ik nog wel tijden doorgaan. En uh, weten jullie al wat jullie volgend jaar worden? Nee, want dat verzinnen meiden van mij op de kinderopvang. En dan vrijdag voor de Vierdaagse, dan gaan we met z'n allen barbecueën en dan krijgen wij ons pakje aan. Ja. Dus we weten nooit hoe we moeten lopen. En uh, vragen je aan Anna, waarom we ken jij Anna? Stippers? Ja, waarom loopt je op slippers? Nou, dat zou ik je zeggen. Ik heb sinds 14 jaar, heb ik van de week een dip gehad. Want ik zoiets had van, nou, het is even te veel. En toen heb ik eh, anderhalve dag zonder mijn pakje aangelopen. En eh, vanmorgen heb ik eh, besloten om eh, te laten zien dat het allemaal goed gaat en dat ik het op mijn sloffen ga halen.